De verhalenkast is een, een, een laagdrempelige improvisatievoorstelling die uh, gericht is op de buurt. Elke keer interviewen wij een andere gast die hier in de buurt uh, initiatief heeft. En aan de van interview improviseren wij verhalen, liedjes. en laten we ook buurtgenoten met elkaar in gesprek komen. Ik, ik raakte heel erg geïnspireerd. Ik vond het ontzettend leuk. Zo'n zondagmiddag, echt zondagmiddaggevoel binnenkomen. en uh, er is muziek en een hele bijzondere plek. Ik fiets hier heel regelmatig langs. Ik had dit nog nooit gezien. Dus dat vond ik al heel erg leuk. Deze keer was de buurtcamping het thema. Dus we hebben de organisator van de buurtcamping ook gevraagd om als gast hier iets te komen vertellen. Er komen 55 campings voor heel Nederland uh, dit jaar al. Dus uh, je, we zijn dus je echt... begon met één, ja. en nu zijn het er 55. Ja. Wat het leuke is aan de verhalenkast is dat de, de mensen die hier komen zijn allemaal buurtbewoners En door vragen die wij stellen, brengen we mensen in contact en wisselen ze dingen uit. waardoor buurtbewoners elkaar op een andere manier leren kennen. Je hebt even contact met elkaar, er wordt geïmproviseerd, je kan ook zelf vragen stellen aan de, de gasten. Is het altijd in het weekend of een week of twee weken of drie uh, weken? Ja, wij zeggen altijd doen het wel van vrijdag tot en met zondag. Zodra het niet meer dan 300 mensen worden, heb je na drie dagen uh, bijna met iedereen gezichtsherkenning. Of dat je denkt hey, ik zat toevallig uh, naast degene die ook de gast was en uh, daar ook mee uitgewisseld. Dus ik hoorde ook dingen over mijn eigen buurt die ik uh, nog nooit gehoord had. En toen uh, dus stond die, die zanger op en die begon gewoon prachtig lied te zingen. En uh, alles kwam erin voor. Nou, ik vond het echt heel ontmoetend. En het begon er met één. En nu kijk eens, door heel Nederland kom je heen. Drie dagen, drie dagen, drie dagen zijn we één. Storytelling, de, ja gewoon een verhaal voor je vertellen. Je vraagt die ons eerst input. Vul nou eens in wat u denkt dat hier op deze plek, op deze kampeerplek, ooit gezegd is. Met de input van ons als publiek werd een een prachtig verhaal verteld, over de buurt en heel, heel fantasie. fantasie. Een camping gaat een plek zijn waar de tijd even stil is. Dus iemand zei hem, tegen Engelbert, heb jij die tent dicht gedaan? <lacht> Briljant, zei Engelbert. Er moet iets zijn wat open en dicht De verhalenkas is, een, uh, is een, een heerlijke zondagmiddag waarin uh, je mensen ontmoet en luistert naar prachtige verhalen en soms ook nog eens een lied te Leer je buurtgenoten en de kennen bij de verhalenkas.